Hallo iedereen en superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben hier niet alleen maar met... met een jongen genaamd Julius en dat is mijn broertje. En ik heb hier een doos staan. Ja, ik kan die niet laten zien want dan ziet je wel waar het komt. En we gaan die doos unboxen. Of ja, jullie gaan het unboxen. Dus vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal en geef, de... en geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar snel beginnen. Oké, okay, jullie zullen de doos maar open. Ja, dat wilde ik absoluut doen. Ik had niet gezien dat dat er heen. Oké, okay, nu ga ik die open doen. Uh. Oeh, er zitten twee bakken in. Kijk. Ah, oké, okay. yes. bakken. Zo twee Bye. bakken. Er zijn zo van die dadelijk als bakjes voor mensen hier aan de spullen. Dus ik ga die even open doen. Als ik het open krijg. worden oh, echt heel leuk. Zo ziet die bak eruit. Het zijn 33 laadjes. En hieronder zitten ook allemaal tussenstukken. stukken. Dit zijn allemaal tussenstukjes stukjes voor een bakje. Die moet je allemaal uit elkaar halen zo te zien. Maar dit is altijd in de, de, de stukken. Ik weet niet hoe dit werkt. Ik hoor, het Dat is ook kapot. Ik ga ja, dat knippen. Zo. Zo denk ik dan. Oké, okay, hè. Ik heb zo'n ding uitgeknipt. Zo. En ik ga kijken of dat zo'n bakje was. Oké, okay, dat past er dus niet persoonlijk in. Ik moet zo die randjes hier nog afknippen denk ik. Want dit is een bakje. Dus ja. Ik heb mijn laadje beter uitgeknipt. En nu past dat dus wel in mijn bakje. Echt heel leuk. En ik heb zo 33 van die tussenstukjes per bak. En je kan dat zo delen in drie stukken. Dus dan was dit alweer de video voor vandaag. Op mijn TikTok komen alle um, inrichtsvideo's. Dus dan moet je zeker even op mijn TikTok kijken. Dus hopelijk, je, dus hopelijk vond je dit een leuke video. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei!